Hey, welkom bij Root Boveemai. Boveemai helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. Niet alleen vanuit de hoofdlocatie in Nijmegen, maar ook vanuit Bunnik, Amsterdam, Assen, Grotebroek en Kaast in Duitsland. Samen zijn zij Boveemai. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Yes! Vandaag zijn we in het mooie Nijmegen waar we Mark Jordens gaan ontmoeten. Ik schiet even een beetje op met de stoeltjes pakken want het is niet zo'n best weer vandaag helaas. Maar dan mag de pret niet drukken. Kijk, daar staat hij al. Heerlijk. Ik heb een lekkere warme kop koffie. Kijk, wat een warm welkom. Dankjewel Mark. Goeiedag. Zo, je hebt de koffie al klaar hier. Uiteraard. Lekker hoor. Hey Mark, hartstikke leuk dat ik hier uh, mag zijn vandaag. Ja, fijn dat je er bent, Stefan. Hey, om uh, gelijk maar even met de deur in huis te vallen, mm -hmm. waar komt de naam mij vandaan? Spreekt het eigenlijk goed uit zo? Of? Ja, je spreekt het uh, zeker goed uit. We zijn in uh, 1963 uh, als uh, bedrijfsverzekeraar voor BOVAG bedrijven begonnen. Mm -hmm. De BOVAG verzekeringsmaatschappij. Dus vandaar ook de naam mij. En uh, wat doen jullie zoal op deze locatie? Ja, we doen stiekem best wel veel hier op deze locatie. Zo hebben we verzekeringen die we onze klanten kunnen aanbieden, maar ook financieringen en rechtshulp. Daarnaast hebben we natuurlijk onze commercie, dus de commerciële mannen die hebben hier klantcontact. En dat alles wordt eigenlijk gefaciliteerd door de stafafdelingen, die ervoor zorgen dat die pijlers goed ondersteund worden. Mark, ik las iets over 10.000 mobiliteitsbedrijven in Nederland. Ik denk dat jij mij daar meer over kan vertellen. Absoluut, we hebben een hele mooie ambitie. We zijn 10.000 mobiliteitsbedrijven die we willen gaan verbinden met 10 miljoen consumenten. Dat willen we doen door middel van data en onze platformen. Uh, mijn collega's in Bunnik van viaBovart.nl kunnen je daar heel veel meer over vertellen. Dat is ideaal, want daar ga ik de volgende keer naartoe, dus uh, daar ben ik benieuwd. Hey, en uh, wat doe jij zoal op deze locatie? Ik ben uh, fast Manager. En samen met mijn team zorg ik ervoor dat onze medewerkers uh, hier op deze locatie uh, goed kunnen presteren. Uh, ...en het maximale uit het geld kunnen halen. Kijk, dat is uh, waardevol werk. Absoluut. We zijn er straks al even, we zijn hier in Nijmegen. Hoe draagt wat jullie hier in Nijmegen doen bij aan de missie van Provema? Nou, met de oplossingen die we bieden helpen we klanten groeien. En eigenlijk brengen we de branche en de consument dichter bij elkaar. Oké, okay. en met hoeveel mensen doen jullie dat zo hier? In totaal zijn we met zo'n 800 medewerkers en hier in Nijmegen zo'n 550. Wat is er zo bijzonder aan de locatie waar wij nu zijn? we zijn hier aan het Takenhofplein. en we hebben eigenlijk driekwart kwart van de rotonde. Dus in de Volksmond wordt het ook al het Meiplein genoemd. En vooral s'avonds is het heel erg tof. We hebben een ledlijn op de drie panden geplaatst, wat eigenlijk zorgt voor de verbinding. En vooral s'avonds is dat heel erg tof om te zien. Goed Mark, ik heb je inmiddels het hemd al aardig van het lijf gevraagd, maar dan toch nog één laatste vraag, als jij dat goed vindt. Absoluut. Um, wat maakt het zo tof om voor Beauvais mij te werken en dan vooral specifiek deze locatie? Nou, ik krijg heel veel ruimte en vrijheid uh, van mijn uh, leidinggevende en vooral ook vertrouwen. Waardoor ik eigenlijk het maximale van mezelf kan laten zien. En specifiek voor deze locatie is het heel erg mooi om daadwerkelijk te ervaren de groei die we doormaken en de ontwikkeling. Dat vind ik heel erg tof. Ja, dat klinkt heel erg goed. Absoluut. Oh, nice. Hey, uh, goed, dan wil ik jou eigenlijk uh, heel erg bedanken voor dit uh, fijne, interessante gesprek. Jij bedankt voor je komst. En voor de koffie natuurlijk. Uiteraard. Dan ga ik naar Bunnik? Doe ze de goedjes daar in Bunnik? Gaan we doen. Goed, dit was locatie Nijmegen, heel erg leuk. De volgende keer gaan we naar Bunnik, dus ik zou zeggen tot dan. Hoi hoi.